Ik ben Cor Lamers, burgemeester van Schiedam in Nederland en ik ben voorzitter van de NVE-commissie, van het comité van de regio's en ook rapporteur over het achtste Milieuactieprogramma van de commissie. Ik ben ervan overtuigd dat het milieubeleid van de Europese Unie veel kernachtiger moet worden, soms ook eenvoudiger, maar vooral meer effectief. En een belangrijk instrument daarvoor is gebiedsgebonden aanpak. Dat betekent dat je met meer integratie van beleid op het lokale en het regionale niveau actief moet zijn. Ik heb een goed voorbeeld uit Utrecht, een andere stad in Nederland. Daar heeft men een gebiedsgerichte aanpak ontwikkeld samen met de provincie en de gemeente. Dus dat is wel een mooie interbestuurlijke samenwerking. Waarbij uh, Healthy City uitgangspunt is geweest. Daar heeft men uh, een verkeersader echt omgebouwd tot een waterfunctie. Uh, uh, het water is teruggebracht in de stad. Er zijn ook natuurvriendelijke oevers bij gecreëerd. En het is een hele gezonde omgeving geworden. En dat kon eigenlijk alleen maar door die gebiedsgerichte aanpak en door integraal naar thema's te kijken.